Hoi, ik ben Miranda. Ik werk inmiddels alweer zeven jaar bij Voice. Als adviseur zorg ik ervoor dat bedrijven optimaal bereikbaar zijn. Elke dag is anders. Maar we beginnen wel elke dag met een stand-up. Daarin vertellen we wat ons bezighoudt en wat we die dag gaan doen. Via de chat, mail en natuurlijk de telefoon nemen ondernemers contact met ons op. Na een leuk gesprek stellen we een passende offerte op. Vervolgens helpen we ze ook bij het instellen van hun bereikbaarheid zodat alles vanaf het begin af aan meteen soepel verloopt. De afwisseling van klanten maakt het echt leuk. Van de bakker op de hoek tot een groot bekend bedrijf. Wij zijn er voor iedere ondernemer. En omdat steeds meer ondernemers ons weten te vinden, zijn we op zoek naar een nieuw collega. Lijkt het je tof om ons adviesteam te komen versterken? Solliciteer dan hier!